We zullen dit jaar richting 240 miljoen uh, omzet gaan. Ik denk dat we 650 collega's hebben. We zijn actief in uh, 30 landen. Een ondernemer die een megabedrijf bouwde uh, door afval een tweede leven te geven. En hij is mijn gast, Karel Jennissen van de M +P groep. Ja Karel, van harte welkom. Ja, ik mag het een megabedrijf noemen toch? Ja, we zijn, uh, we zijn uh, nogal uh, uit, uh, uit de kluit gewassen. Ja. Kun je, kun je wel. Wat zeggen? noemen eens even wat kerncijfers waar je op dit moment staat met het bedrijf? Nou, we zullen dit jaar richting 240 miljoen uh, omzet gaan. Uh, ik denk dat we een 650 collega's hebben. Show. We zijn actief in uh, 30 landen, uh, voornamelijk Europa. Uh, buiten Europa klopt, uh, klopt op dit moment ook op de deur. Dus, uh, ja. En wat is buiten Europa? Wat, aan, wat uh, op de deur klopt? De... Um, ja, dat zijn een aantal landen. Het is uh, Korea, Japan. De uh, MENA region, dus uh, Saudi, Egypte Tch. en Amerika. En dat uh, van, van, vanuit het bescheiden. Is het nog Noord-Limburg? Ja, Noord Noord ja. Nog Noord-Limburg nog? Ja, wij komen uit dezelfde streken. Ja. Ik kom uit Noord-Limburg, ben er opgegroeid. Ja, dat is mijn vraag ook meteen: waarom bescheiden? Wa waarom? Omdat ik daar heel trots op ben. Ja, dat ben bedoel ik. Van. Ja, ja. ja. ja nou, maar, jullie, zeg maar het, de mensen daar zijn ze nu en dan nog wel eens vals bescheiden, vind ik. Uh, en dan kijken ze op tegen het Westen. Ingetogen. Ik... Ja, ingetogen is dat misschien, hè? Ja, ja precies. Hey, um, ik wil alles weten over het bedrijf. Waar het vandaan komt, waar het staat, waar het naartoe gaat. Maar om te beginnen, even uh, zeg maar, het, het, het product. Wat, wat doen jullie? Wat is jullie business? Nou, we doen een aantal zaken. Um... Um, misschien kan ik dat even proberen uit te leggen. Dat is ja. nooit zo eenvoudig. Dat is ook nooit zo eenvoudig om dat in, uh, in, een, uh, in een paar zinnen te doen. Ja. Uh, we hebben een aantal traditionele activiteiten. Dus we doen handel. Ja, dat doen we tussen een aantal landen. Uh, er is een, ook een beetje een disbalans in, in, in, in afval in Europa. Mm -hmm. en wij, wij vullen dat eigenlijk op. Als je de landen neemt, zoals Nederland, Duitsland, Scandinavië... ...daar is een overcapaciteit aan verbranding bijvoorbeeld. Nou, dat, dat, dat vullen wij gedeeltelijk in. Natuurlijk ook met een aantal andere partijen. Mm -hmm. we, hebben, uh, we zijn ooit begonnen om, om uh, afvalstromen een, een, in te zetten als een grondstof in andere industrieën. Een voorbeeld daarvan is papierslip. Nou, dat zetten we in de keramische industrie. En wordt als een poriseringsmiddel gebruikt om, om kleine poriën in de stenen te maken zodat de steen een isolerend vermogen krijgt en een ademend vermogen krijgt. Mm -hmm. uh, we hebben brandstoffen ontwikkeld. Eerst heel simpel, uh, zeg maar een soort plastic papiersnippers. Mm -hmm. Die uh, uitstekend in de, in de uh, cementindustrie ingezet konden worden. als uh, alternatieve brandstof voor kolen. En dus die natuurlijk... pellets? Nee, dat, dat, daar kom ik nu op. oké, okay, ja. wat was een ander product, hè? Ja. Een soort konijnenvoer las ik. Maar... Ja, het lijkt het dus lijkt een lijkt beetje het op, op Konijnenvoer. Ja. En wij hebben uh, ongeveer tien jaar terug hebben wij een, een, een bestaande palletfabriek gekocht. Uh, daar ging het niet zo goed mee. Uh, dat was een idee oud en ook patenten van, van DSM. Met de gedachte van, nou wij produceren kunststoffen of basisgrondstoffen uh, voor kunststoffen. Dus we moeten ook een oplossing voor kunststoffen hebben. Mm -hmm. ja, of het afval van kunststoffen. Ja. Um, en die pallets uh, die zijn eigenlijk ontwikkeld om ook een stukje kolen te vervangen. En we hebben uh, die fabriek overgenomen. We hebben eerst gezorgd dat er weer een gezonde bedrijfsvoering was. En we zijn ook meteen gaan ontwikkelen met een aantal universiteiten, met een aantal industrieën. We zijn nu zover dat we in, in, in de fysische eigenschappen van die pallets... Die kun je op dezelfde manier behandelen als kolen. En voor die pallets, voor de duidelijkheid, dat, ze, dat, dat, dat zijn niet houten, de, de nee. dat mensen denken dat zijn pallets. Nee, dat, dat, is, dat haal je uit afval. Dat, dat maak je uit afval. Ja. Um, wij, wij, wij gebruiken eigenlijk voor die pellets het afval van het afval. Dus dat afval zou normaal naar een stortplaats gaan. Ja. Dat mag toch wel in Nederland niet meer, maar in een aantal nee. andere landen natuurlijk wel. Ja. Uh, dat zou uh, misschien naar een verbranding kunnen gaan, ondanks het feit dat het ja, ook weer wat te hoog calorisch daarvoor is. Dus op zichzelf is dat een hele prima af, uh, oplossing. En dat afval dat, dat komt vrij vaak van sorteerinstallaties die al, al, al uh, zeg maar waardevolle grondstoffen terugwinnen. Dat kan papier zijn, ja. dat kan plastic zijn, uh, petflesjes, uh, glas, noem het maar allemaal op. Maar er blijft dan nog een rest afval over? En dan blijft de rest over. over. Dat is ongeveer 20-30% misschien van het totaal. En dat gebruiken wij als, als uh, grondstof om een pallet te produceren. En die pallet die kunnen we dus inzetten als vervanger van kolen in de cementindustrie, wat ik net al zei, uh -huh. in staalbedrijven, in hoogovens bijvoorbeeld. Yeah. Uh, we zetten het wel niet bij hoogovens in, want je moet er ook weer een milieuvergunning voor hebben. Um, we zetten het in bij kalkfabrieken. En elektriciteitscentrales zou je ook een, een, een gedeelte van de kolen kunnen vervangen uh, door die pallets in te zetten. Zou je kunnen vervangen? Betekent dat dat jij harder zou kunnen gaan? Want ik las ook iets dat dat, je dat, dat, hebt natuurlijk te maken met regelgeving ja. en wetgeving en zo. Die werkt niet mee? Een, een van de belemmeringen uh, is wel in een, in een aantal landen is inderdaad de regel en wetgeving. Uh, je kunt je voorstellen dat een... een bijvoorbeeld in de elektriciteitscentrale in Nederland een gigantische vergunning heeft, uh, zou je onze palletjes in willen zetten, die erg schoon zijn, dat uh -huh. kunnen we ook, ook, ook aantonen met analyses, met emissiegegevens, uh -huh. en noem het maar allemaal op, uh -huh. um, ja, dan heb je, heb je daar een milieuvergunning voor nodig. Uh -huh. Dus dat is ook een gigantische stap om, om dat te gaan doen. Uh -huh. En, en je begint er al mee dat je, dat je zoiets natuurlijk in de pra praktijk wilt gaan testen. Mm -hmm. eh, dat, dat, dat bedrijfsvoering is daar natuurlijk heel belangrijk. 24-7 en ga ze maar door. Mm -hmm. um, uh, dat is een elektriciteitscentrale. Maar datzelfde geld, daar heb ik toevallig wat cijfertjes van in mijn hoofd zitten, mm -hmm. voor, een, voor een, uh, een hoogoven. Als zo'n hoogoven één uur stilstaat, is dat misschien wel een schade van 25.000 of 15.000 euro. Dan moet je je voorstellen, die werken met een temperatuur van 1800 graden. Dus die staat niet een uur stil. Die staat misschien wel twee dagen stil of vier dagen stil... Mm. voordat hij weer afgekoeld is of weer opgestookt is. Dus mm. ja, dat zijn, dat zijn hele, hele uh, uh, kritische dingen. Maar zeker de regelgeving, uh, uh, die helpt ons daar niet bij. Mm. En ja, dat is moeilijk natuurlijk. Ik, ik, ik begrijp ook dat, dat, dat een overheid zegt, nou daar zijn wij kritisch op. Mm -hmm. uh, maar zelfs de opening om erover te praten of, of de diepte daarin te gaan... Ja, die wordt al bijna niet gegeven. Dat is wel frustrerend. Want wat zou de impact kunnen zijn? Want ik las ook iets dat je. Want we leven natuurlijk in een tijd dat we uh, ook als, als Nederland uh, graag een stukje onafhankelijker willen zijn. Hè, ja. Van pak een betere Russische olie of gas en zo. Ja. Zou jij met jouw bedrijf, stel dat de wetgeving mee zou werken op alle fronten, maak jij dan echt impact met die alternatieve uh, bronnen die jij, die jij aanbiedt? Ik denk het wel. Ja. Hmm. Als je kijkt, um, we hebben een fabriek in Delfzeil. Dat is voor ons een, een, een, zeker niet de grootste fabriek die we hebben. Daar produceren we ongeveer 100.000, 120.000 ton van die palletjes. En alleen die fabriek al is een equivalent van, ik schat 40, 50 grote windmolens. Als je naar CO2-besparing kijkt Serieus? Ja. Dus wij besparen eigenlijk voor elke ton die we van die palletjes inzetten. Op de kolenbesparing ongeveer 1,3 ton co En waarom doet die wetgeving zo moeilijk dan? Ja, nou niet dat ik een half uur over wetgeving wil praten, maar het intrigeert me zo. Nee, maar ja, dat, is een, dat is een hele moeilijke discussie. Hm. Um, kijk, ik denk als we, als we naar wetgever kijken, uh, uh, dan hebben we natuurlijk Europa en we hebben, uh, we hebben natuurlijk Nederland. Ja. Uh, die volgen elkaar. Um, um, wij zijn nu sinds een jaar of twee bezig, ook wel met lobby, want dat is belangrijk daarbij. Daar ja. hebben wij ons... In Noord-Limburg nooit zo druk over gemaakt. Maar dat is gewoon, uh, is gewoon belangrijk. Um, daar hebben we ook inmiddels wel een aantal dingen mee bereikt. Um, maar ja het blijft moeilijk. En als je nu naar onze wetgever kijkt. Uh, dan denk ik dat het ministerie van IMW daar verantwoordelijk voor is. Mm -hmm. En je kunt je voorstellen. Die hebben natuurlijk ook nog wel een aantal andere dingen op het bordje liggen. Hè? PFAS, stikstof en noem het maar allemaal op. Mm. Dus ja. Dan is het wat moeilijker om, om als een afvalbedrijf, want zo word je toch gezien. Ja. En eigenlijk maken we een commodity, een product. Ja jullie, ja, jullie, ja, jullie, dat is heel raar, want jullie zijn een afvalbedrijf, maar daar krijgen mensen een heel ander beeld bij. Maar eigenlijk ben je een duurzaam circulair recyclebedrijf, toch? Ja, ja. dat is wat je doet. Ja. Dus het is dubbele winst. Ja, nou ja, het is. Het is en, je, en je maakt alternatieve brandstoffen, maar ja. je, je zorgt ook nog eens een keer dat er minder afval is. Ja, je zorgt dat er minder afval is. Je zorgt uh, dat je minder kolen nodig hebt in een, in een land natuurlijk. Dat is ja. ook belangrijk. Dus je, je kunt eigenlijk afval ook zien als een soort mijn. En dat, die ontwikkeling gaat verder hoor. Ja, ja. Want, want um, als, als we kijken, en daar zullen we misschien direct ook nog wel even over spreken. Uh, we hebben het ontwikkeld voor kolen, maar wat er op dit moment aankomt, is dat je van die palletjes zometeen ook methanol kunt maken of ethanol. Dus dat je eigenlijk ja, een soort omgekeerde, het klopt niet helemaal wat ik nou zeg, een ja. soort omgekeerde raffinage krijgt. He, het, uiteindelijk plastic komt van olie, he, wordt geraffineerd, geraffineerd, geraffineerd en dan krijg je je, je boterhammenzakje, zeg ja, maar, heel ja, ja, schoon ja. je kunt ook weer teruggaan. dus van je boterhammenzakje kun je ook weer naar olie toe gaan en die olie, eh, of, of eigenlijk ga je dan een, een, een, of een pyrolyse in of je gaat een, een, een, een vergassing in en dat extraheer je dan op een gegeven moment ook weer naar de verschillende vormen we zijn bijvoorbeeld in, in Engeland zijn we met een heel groot project bezig, waarvan uh, ze nu heel veel geld steken in het onderzoek. Uh, waar we uiteindelijk direct, uh, als dat project doorgaat, 600.000 of 70.0 ton van die palletjes moeten gaan produceren om vliegtuigbrandstof te produceren. En dan krijg je natuurlijk een groene vliegtuigbrandstof. Hm. Boeiend. Ja. Zo even terug aan het begin. Um, want wanneer is het bedrijf ontstaan? Het bedrijf is opgericht in 1992, ja? mijn vrouw en ik. En, um, maar jullie zijn niet N plus P? Nee, wij zijn niet N plus P. Uh, de N kan ik wel even uitleggen. Uh, toen wij maar ik, ik kan beter bij het begin beginnen. Ja? Want toen wij begonnen, uh, toen hadden we drie kleine kindjes. Uh, we hadden net een nieuw huis gebouwd. En... Ik, uh, ik uh, reed in een Renault 25, uh, vierdehands. Uh, dat was een uh, mooi ding. Ja, prachtig <laughs> ding. Toen de tijd een uh, liter olie per duizend kilometer gebruikend. <laughs> de dus witte rookwolken. achter me aan heb ik half uh, Europa doorkruist. Was me iets minder duurzaam. Uh, dat was op dat moment iets minder <laughs> duurzaam, ja. Maar ja, goed, ik moest een, een boot gaan proberen te verdienen voor het gezin. <laughs> ja. En. Um, toen was het eigenlijk heel moeilijk om, om aan de gang te komen. Want um, ja de potentiële klanten waren toch veelal multinationals. En als eenman, eenmansbedrijfje maak je daar niet zo heel veel kans. Mm. Na, nou, ja, niks verdiend te hebben, uh, heb ik dat ingezien. Ben ik op zoek gegaan naar een partner. En die heb ik gevonden in een uh, bedrijf dat heette NOAK. En dat is ook de N nog altijd in onze naam. Mm -hmm. En uh, de P, daar ben ik eigenlijk. De P van? Partner. Aha, <laughs> maar dus jullie Noak. zijn samengegaan? Of ja. jij bent partner geworden in dat bedrijf? Ja, het bedrijf wat we opgericht hebben was toen een Duitse GmbH, Noorke partner GmbH. Ja. En uh, uh, zat in Bochum toen ook. En um, ja, de, van daaruit werkte ik ook. Uh, uh, we hebben heel veel op de Duitse markt en de Nederlandse uh, markt in het begin uh, uh. gedaan. En de N heb je uitgekocht op een gegeven moment? En de N heb ik in 1997 uitgekocht. Oh, dat is ja. vrij snel al. Ja, en toen was het eigenlijk een 100% familiebedrijf. Oké, okay. uh, met, met je vrouw, nou in het begin aan de keukentafel misschien, maar hoe hard is die groei gegaan? Kun je dat eens schetsen? Poeh, dat is een, een, een hele goede vraag. Op die cijfers heb ik niet meer allemaal in mijn hoofd Nee, zee. maar ik bedoel grof, ik bedoel, is, dat, is dat heel schoksgewijs? Ik denk is wel dat... dat we vrij snel uh, um, na een, een paar honderdduizend ton materiaal zijn gegroeid. Dus een omzet van een... Van een een aantal miljoenen, dat zal ergens 5, 7, 8 uh, miljoen zijn geweest. Ja. Omdat we uh, succesvol waren in de, in de, in de papierindustrie. En uh, ja, dat zetten we dan in als grondstof in de keramische industrie. Um, en ja, dat, dat was een beetje copypage, dus dat kon je op een aantal uh, dingen gaan doen. En de ontwikkeling die we toen hadden, was ook nog dat er eigenlijk heel grote fabrieken in Oost-Duitsland gebouwd werden omdat er natuurlijk een grote woningbehoefte was. In ja. 1989 is, is de muur gevallen. Mm -hmm. Begin 90er jaren ben ik uh, actief geworden. En toen mm -hmm. hebben we met name ook in die buurten hebben we heel veel uh, projecten kunnen realiseren. En daardoor is die groei ook vrij snel gegaan. Wat is het moeilijkst aan, als ondernemer om een bedrijf op een goede manier te laten groeien? Wat zijn de lessen die je daaruit kan trekken? Nou, het, mo het moeilijke in het begin is natuurlijk dat je daar. Uh, Nogal veel uren aan moet besteden. <lacht> ja. Ja, ik reed eh, 85.000 kilometer per jaar. Ja. Ik had inmiddels wel een andere auto <lacht> als Sierra hoor. Dat was alleen de, <lacht> het eerste jaar. Um, en uh, ja, je moet dan toch wel dingen laten voor je gezin. Ja. Uh, dat is moeilijk. Ja. Ik heb wel altijd geprobeerd om toch uh, bepaalde dingen te doen. Hè. Ik was toch de voetballeider en ik was dit en dat. Ja. Um, uiteindelijk, als je dan groeit. Uh, uh, wat ook een beetje een moeilijkheid was en dat moet je leren accepteren dan is dat we een bedrijf in Nederland hadden en een bedrijf in Duitsland mm -hmm. en om allebei die bedrijven 110% te laten draaien ja dat was heel moeilijk want in het begin ben je eigenlijk toch wel de spil tussen alles ja. en, en, en, en, en bemoei je, je ook nog met alles dat leer je op een gegeven moment ook wel af als je groter wordt. Ja maar... dat kan niet, dat houd je niet vol. Nee dat hou je niet vol, nee. maar in het begin is dat, uh, is dat, uh, is dat zo en uh, ja, dan moet je op een gegeven moment kunnen accepteren dat Duitsland bijvoorbeeld op 80% draait en, en, en, en, en, en Nederland op 120% bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is wel moeilijk om dat uh, in het begin uh, te accepteren ja. en ook, ook naar de mensen toe en zo. Niet dat ik een, uh, een autoritaire baas ooit ben geweest of zo, maar mm -hmm. ja, het was, uh, dat was wel moeilijk. Ja. En je hebt drie zonen uh, en die hebben die ooit overwogen om niet in het bedrijf te komen? Um, nee, um, ja, ik moet het eigenlijk zo zeggen, als je naar de zoon gaat kijken, dan is mijn middelste zoon, die, uh, die, die was van het begin af aan, ik wil het bedrijf in. Mm. Um, mijn jongste zoon, die uh, um, heeft dat in het begin eigenlijk niet zo gehad. Toen, mm. We wisten eigenlijk toen in het begin ook nog niet of dat wel, überhaupt wel de richting voor hem zou zijn. Mm -hmm. uh, die is het bedrijf ingekomen, heeft zich daar ook heel goed ontwikkeld in een richting uh, wat papa en mama nooit gedacht hadden. Maar ja goed, uh, verrassingen zijn de wereld niet uit. Rappig. En mijn oudste zoon die heeft uh, bedrijfskundige informatica gedaan. Nou dat is natuurlijk ook helemaal geen richting. Uh, hebben we in het begin ook wel heel veel aan gehad hoor. Maar is in, in, in natuurlijk ook geen richting uh, dat je zegt van ik ga eigenlijk de recycling in of, of, of weet ik wat. Mm -hmm. en, um, maar uiteindelijk alle drie hun, hun, hun weg gevonden in het bedrijf. En uh, ja, dat gaat, gaat schitterend. Uh, want ja, zo'n bedrijf heeft op een gegeven moment ook zeg maar, een sea level board. Ja. Dat je zegt van nou, je moet over al die Europese landen. moet je, moet je natuurlijk ook leiding geven. En ze zitten alle drie uh, eigenlijk op, op, op dat niveau nou te werken. Nou, de jongste is 30 of 31. Dan moet ik even liegen. Ja, ja maar fuck een beetje, hè? Ja, en, uh, en de oudste is 37. Dus, ja, precies. Uh, ja, want is wat, dus. is, wat is de. Uh, ik spreek veel met ondernemers en ook met ondernemers die op een gegeven moment al niet door, uh, door acquisitie of door whatever, zeg maar, echt een, een level groter worden. Ik kan me voorstellen dat veel ondernemers kennen het van, nou oké, okay, ik heb een bedrijf en dat doet een paar miljoen. Ja, jij draait nu een paar honderd miljoen en, ja. en je staat niet stil. Daar wil ik het zo meteen ook over hebben. Wat voor een andere dynamiek want je hebt bijna, hoeveel mensen had je in dienst? Ik denk dat we nu rond de 650 man in dienst zijn. Ja, dat bedoel ik. Dan moet je op een hele andere... Ik kan me voorstellen dat heel veel ondernemers die willen lekker hands-on, dingen doen, snel beslissen, dak. Hoe anders wordt die dynamiek als je zo groot wordt? Nou, dat merken we natuurlijk uh, met name de laatste twee jaren. Omdat... Uh, um, kijk, in, in, in, um, laat ik zo zeggen, als ik, als ik naar het hoofdkantoor kijk, dan uh, um, is de dynamiek van het familiebedrijf is 100% aanwezig. Hmm. Um, als je naar een aantal productiebedrijven kijkt, um, dan denk ik dat die productiebedrijven op zichzelf op een bepaalde manier draaien. Maar je krijgt natuurlijk heel veel, heel veel andere mensen naar binnen. Je krijgt mensen van, van, van een corporate naar binnen die, die toch wat anders werken als dat wij gewend uh, zijn te werken. En die twee culturen die moeten naar elkaar toe groeien. Ja. Uh, uiteindelijk uh, kunnen wij dadelijk een bedrijf dat wordt misschien nog twee keer zo groot of vijf keer zo groot. We kunnen dat bedrijf dadelijk niet meer leiden op de manier waarop we het deden. He, maar we willen natuurlijk wel proberen vast te houden he, dat we collega's hebben, dat we familie ja. zijn. En ja. allemaal dat op. je goed voor elkaar zorgt, een ja. lange termijn visie, dat ja. soort elementen. Ja. Want hoe ver kijk jij vooruit? Nou, ik kijk eigenlijk best wel ver, ver vooruit. <laughs> Want dat is, een, ik denk ook een beetje mijn taak. En, en, en ik denk om, om bepaalde dingen te gaan doen, moet je ook een bepaalde visie hebben. En, en als je nu bepaalde stappen moet zetten, dan... Ja, dan moet je eigenlijk toch wel vijf of tien jaar vooruit denken. En neem eens mee in die visie dan, over vijf tot tien jaar. Waar gaan we naartoe? Um, nou, wat ik denk is dat um, als zich uh, bepaalde industrieën doorzetten, um, um, zoals bijvoorbeeld die, die waste-to-chemicals, zoals ze het noemen. Mm -hmm. Dus je pakt afval en je gaat terug naar, uh, naar de oorspronkelijke chemische verbindingen. Uh, dan verwacht ik eigenlijk dat we het afval nog verder gaan sorteren. Dat is misschien ook wel huisvuil helemaal uit elkaar gaan trekken. Wat, wat nu eigenlijk veelal de verbranding ingaat. Dat ja. zal dadelijk nog altijd materiaal waarschijnlijk de verbranding ingaan. Mm -hmm. Maar daar zit een biogene fractie in, hè, wat, wat een beetje houtachtig is, zeg maar. Daar zit een kabenfractie fractie in, de plastic fracties. Ik denk als je die uit elkaar gaat trekken, dat je dan misschien de plastics nog wel een keer kunt sorteren. Want sorteren is ook één van onze activiteiten. Mm -hmm. Daar moeten we er eigenlijk ook nog heel even over hebben. Mm -hmm. Um, en dan ga je echt, uh, ja, wat, wat, ik vind dat Engelse woord zo mooi, ja, bespoke fuel maken. Dat je zegt van nou, uh, uh, uh, je gaat nog meer richting commodity. Dat je zegt, um, ja, in kolen heb je antrocyt, uh, je hebt dit en dat en dat. En, en, en, en dat gaan wij dadelijk ook met die palletjes doen. Mm -hmm. uh, we hebben nu palletjes uh, uh, dat je zegt, uh, je hebt een bepaalde afvalstroom. Daar zit je bijna op 90% van uh, de energieinhoud van kolen. Mm. Uh, je weet wat, wat, wat er aan zware metalen in zit, wat er aan chloor in zit. Dus het is echt een. Uh, een uh, het is al een, een bespoke fuel. Maar hm. straks gaan we daar nog veel dieper in, denk ik. En dat sorteren, wat je zei, van daar weet je het ook nog over hebben. Wat bedoel je daarmee? Wat, wat is daar zo specifiek mm. aan? Ja. Nou, ik denk dat afval, als we het over afval hebben. Uh, uh, uh, en, en wij gebruiken ook steeds meer het woord grondstof tegenwoordig. Ja. Um, ja. Maar ja, dat is wel het makkelijkste uit te leggen voor het leek, denk ik. Als we afval hebben, um, dat begint natuurlijk met, met, met, met recyclables eruit te halen. Uh, we hebben, vorig jaar hebben we een installatie in Rotterdam overgenomen. En uh, dan nemen we ongeveer, ik, ik, ik weet niet hoe het inzamelsysteem in hier is. Uh, maar bij ons in Limburg hebben we hm. gele zakken. En daar zitten de, de, de, de flesjes in, daar zitten de blikjes in, daar zitten ja. verschillende, verschillende afvalstromen in. Uh, die nemen we in Rotterdam in en uh, die sorteren we naar verschillende fracties. En die, uh, ja, die worden weer als, als, als, als grondstof ingezet om weer plastic te maken of om weer papier te maken. Ja. En uh, dat doen we ook in, in Londen. In Londen hebben we een hele grote installatie. Ik denk dat dat de grootste van Europa is. Dat doen we over 315.000 ton. En daar komen bijvoorbeeld 17 productstromen uit. Die dan weer ingezet worden als grondstof. Ja, afval is echt grondstof aan het worden. Hè? Ja. Wat doen we met toevallig gisteren, de avond voordat ik jou ontmoette, liep ik tegen een documentaire aan, die ging helemaal over dat e-waste verhaal. Het feit dat er dan, in, in dit geval ging het over Ghana... Dat daar op vreselijke wijze, uh, en sterker nog, er zei ook iemand die dan onderzoeker daar was, die zei ja, dan gaat het onder het mom van uh, uh, hebben jullie geen behoefte aan leuke computers voor scholen en dan gaan de containers daar naartoe, dan blijkt ja. 80% blijkt het helemaal niet te doen. Oftewel, eigenlijk is het gewoon afvaldumpen. Ja. En als je dan ziet, laat ik zo zeggen, daar verwerken ze dan, daar gaan ze iets anders om met afval dan dat jij dat doet. Ja. Uh, op een vreselijke manier. Wat, ja. wat vind jij daarvan? Nou, Kijk, ik, ik, ik vind dat niet kloppen. En ik denk nee. op uh, Europees niveau zijn ze daar nu ook naar aan het kijken om, uh, om daar gewoon een exportverbod op te zetten. Dat we niet meer naar dat soort landen uh, kunnen gaan. Nee. Kijk, ik denk als je naar technieken gaat kijken, e-weighs is zeker niet onze specialiteit. Mm -hmm. Ik heb me vroeger wel met een project uh, bezig gehouden wat op uh, um, microniveau op een gegeven moment dat spul klein ging maken en mm -hmm. ging scheiden. Mm -hmm. Er zitten een aantal waardevolle metalen zitten erin. Ja. Er zat vrij veel platina in, goud, palladium. Ja. Ja. Ik geloof dat palladium drie keer of vijf keer de goudprijs is, bijvoorbeeld. Ja. Um, en, en, en je moet daaruit terugwinnen wat eruit terug te winnen is. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Mm -hmm. uh, volgens mij is dat ook allemaal wat makkelijker geworden als vroeger, want daar zat ook vrij veel, uh, bijvoorbeeld vlamvertragers in. Dus dat maakt een her hergebruik ook weer, uh, weer wat moeilijker. Ja. Ook daar, ook daar zijn voorschriften voor gekomen, ja. maar om, om, om ja, zeg maar naar, naar uh, landen als Ghana te gaan, dat, uh, nou, dat is niet nodig. Um, als je anderzijds gaat kijken, uh, wij exporteren zelf ook nog wel uh, materialen naar het, uh, um, ja, zeg maar, ik, ik, ik weet niet precies uh, waar overheen. heen. Um, vroeger was dat China, maar ik, ik denk dat wij nog wel misschien naar Vietnam of weet ik wat gaan. Maar dan gaan we echt naar, naar, naar bedrijven met naam. Um, um, daar wordt ja. bijvoorbeeld uh, oud papier ingezet. Of, of, of, maar dat zijn dan grote, grote papieren. Die volgens duidelijke normeringen ook werken en zo. Ja. Ja. ja, en daar liggen ook heel, hele, hele strenge kwaliteitspijlen Ja, precies. precies. Uh, als je, uh, we doen dat in, in Londen bijvoorbeeld. En de, de, de markt, uh, uh, we zijn op dit moment bijvoorbeeld met een project bezig om die papier. Nog verder op te waarderen uh -huh. met een nier-infrared techniek, hè, waar, waarbij we uh, nog meer dingen uit kunnen schieten dat het materiaal nog zuiverder wordt. Uh -huh. Dan kun je het waarschijnlijk op de lokale markt inzetten, omdat die markt veel groter is, uh, maar uiteindelijk ja, is ook niet over lokaal die markt aanwezig en uh -huh. zul je naar, uh, naar andere moeten gaan. Ja. Je zegt, uh, je draait nu iets van uh, was 230, 240 miljoen omzet uh, en de kans bestaat dat je keer 2, keer 4 uh, en ik weet niet wat voor een je er allemaal op uh, los liet. Hoe ga je dat doen? Ga je dat allemaal uh, natuurlijk lekker rustig aan groeien of ga je, uh, ga je bedrijven kopen? Hoe ga je dat doen? Nou, we hebben, we, um, we hebben vrij veel besprekingen op dit moment hoe we uh, um, de organi organisatie gaan invullen in, in, in de komende tijd. Ja. Um, we hebben inmiddels ook een, een, een aandeelhouder in het bedrijf gehaald. Dat is een, een Zwitsers bedrijf, Mercuria heet dat. Dus is het private equity? Uh, nee, het is geen private equity. Het is een, uh, een van de grootste commodity traders ter wereld. Okay. Ik geloof het derde of vierde bedrijf. Ja. Um, nou, commodities zijn natuurlijk uh, kolen, gas, ertsen, noem het maar allemaal op. Um, en die willen dadelijk ook uh, de sustainable kant op met, ja. uh, met producten zoals wij die maken. Um, dat helpt natuurlijk. Dat is een vrij groot bedrijf. Ik geloof dat ze 150 of 170 miljard omzet hebben. Dus uh, dat is een doen er wel toe. grote speler. Um, maar ja, goed, we moeten het grotendeels zelf doen. Dus we zijn met, met, met heel veel gesprekken bezig intern hoe we een, een, een, een organisatie moeten gaan invullen. En als we dan naar ontwikkeling gaan kijken, we zijn eigenlijk van plan om, om 15 tot 20 palletfabrieken te gaan bouwen in Nederland. Of in Nederland, zeg ik, in Europa. Uh -huh. Um, daar hebben we natuurlijk een, een, een project-department uh, voor, die uh, daarmee bezig zijn. We zijn met een aantal Greenfield-projecten bezig, maar dat kost meestal vrij veel tijd. Mm -hmm. hè, met milieuvergunningen, noem het maar allemaal op. Uh, het meest advanced is nu een project in Noord-Frankrijk, uh, waar we binnen een aantal maanden proberen naar uh, Financial Close te gaan. Uh, dat is in uh, Pas-de-Calais. En daar willen we een palletfabriek gaan bouwen. Eerst één lijn en dan eventueel een tweede lijn. Um, we zijn in oost aan het kijken om een, een fabriek te bouwen. Daar zijn we ook uh, vrij ver. Uh, M&A zijn we natuurlijk mee bezig. We zullen waarschijnlijk nu de komende twee maanden, drie maanden... ook nog uh, twee M&A-projecten in, uh, in Engeland afsluiten. Oftewel bedrijven kopen. Of, uh, bedrijven kopen, uh, ja. Ja. Ja. Um, Is het over uh, um, tien jaar nog steeds een familiebedrijf? Um, ja, dat is de moeilijke vraag. Hm. Ik, ik denk het eigenlijk niet. Ik hm. denk dat het bedrijf zo groot gaat worden dat, uh, ja, dat het uiteindelijk uh, misschien wel een keer naar een beurs gaat of niet naar een beurs gaat. Ja, precies. En, uh, en uh, ja, dat is ook een beetje een gewetensvraag. Um, kijk, ik zelf vind het bedrijf nu te groot voor. Ja, ik ben natuurlijk opgegroeid... Uh, uh, met, met mijn MAVO-diploma, uh, autodidact, en hoop geleerd. Maar uiteindelijk uh, vind ik het bedrijf nu te groot worden. Ja. Um, het zal gedeeltelijk aan mijn, aan mijn zonen liggen wat, uh, wat die straks uh, van het uh, uh, bedrijf vinden. Hè. Ik, mm -hmm. ik, ik loop dadelijk met mijn wandelstok over tien jaar uh, ja. over de Bergse Hei heen. Of uh, misschien ga ik wel bij de Gernepermolen daar uh, <laughs> wandelen. Wat natuurlijk het ook prachtig. een hele, hele ja. mooie omgeving ja. is. Ja. Dus, um, maar ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ja. Daar, daar maar ben ik denk je mee... de kans groot dus dat het niet meer zo is. Precies, Precies, maar dat is het proces waar jij nu zelf ook in zit, kan ik me zo ja. voorstellen. Ja. Ja. Uh, hoe voelt het om um, vermogen te zijn? Wat, wat, is, wat is de rol van geld voor jou? Tenminste, ik neem aan dat je iets ja. dus meer dan een Renault 25 kan bekostigen uh, tegenwoordig. Wat is de rol van geld? Geld is makkelijk, maar is niet alles. Ik hm. heb uh, gelukkig nog dezelfde vrienden als dat ik... Uh, 30 of 40 jaar uh, terug had. En dat is, uh, dat is heel belangrijk voor mij. Mm -hmm. En uh, ja, natuurlijk kun je je meer veroorloven, zijn dingen wat makkelijker, uh, maar het is ook betrekkelijk. Mm. En dat meen ik echt. Mark, je dank voor dit gesprek. Alsjeblieft. En uh, dankjewel uh, voor het kijken naar nou, weer een, een prachtig gesprek. Van uh, wederom een ondernemer. die uh, op het raakvlak van duurzaamheid en innovatie. een prachtig uh, bedrijf uh, heeft gebouwd. Dankjewel voor het kijken. Heb je geluisterd naar de podcast? Dankjewel voor het luisteren. Oh ja, en vergeet je niet te abonneren als je dit soort video's leuk vindt. Dankjewel. Hoi.